Nou, welkom in de molen van Hummelo. We zitten hier in de molen. keertje weer anders dan op straat. kunnen hier zo de molensteen zien. Ja, het is een beetje beperkt. Er moet nog heel veel bij qua inrichting. Maar ik vond het leuk genoeg om jullie te laten zien dat alles in elkaar draait enzovoorts. Ik heb ook nieuw speelgoed. Dat betekent dat ik handjes heb. Dus ik kan dingen aanwijzen. Hier zo in de raam zie je al de wieken voorbij komen. Die hebben uiteindelijk een overbrenging hier zo bij uh, de onderrad of weet ik veel wat. Het was een rondsel geloof ik. Die uiteindelijk de bovenste molensteen hier zo draait. En die is allemaal wel grappig om te zien. Maar nog veel leuker is het om wat dingetjes te wijzigen. Dan zetten we het even stil. En dan kan ik hier zo, kan ik de... Muren verbergen en nog veel leuker de vloeren verbergen, en dan krijgen we opeens een heel ander gezicht hier zo. Want we kunnen zien dat we zweven, nou ja, dat is tot daar aan toe, maar boven kunnen we nu ook alle aandrijving zien. Dus we hebben de bovenas daar zo met de bovenrad dat de bonkelaar geloof ik aandrijft. Nou het is allemaal mooi. Het uh, molengekken die zullen er we wel uh, in, in een deuk liggen. Maar je kunt zo mooi zien dat alles in elkaar grijpt en aandrijft zeg maar. En nog leuker wordt het als we nu even naar buiten gaan. Even kijken dan moet ik mezelf even verplaatsen. Ik al een beetje verder gaan. We stotten op de grond en we draaien ons om. En dan zien we een beetje een raar gezicht, maar als het goed is, ja kijk, even zien Het zijn toch leuke dingen, vind ik hoor. Ik zie ziet hier zo, de wieken en de raderen, nou hoe, hoe, hoe kun je dat anders zien? Allemaal in elkaar grijpen. Ja kijk, daar, daar besteed je toch wel graag even een paar uurtjes aan. Ja, het is een beetje schokkerig. Ik hoop dat dat nog verbeterd kan worden. En als we dan naar links kijken, ja, dan zien we Hummelhoorn nog steeds. En ja, daar zo voor, Enghuizen, zie je ook het stoomtreintje. Daar zo, ja, ik kan het niet vergeten, hier zo. En zie je nog rijden. Enghuizen nou, ziet er nog een beetje raar uit, want daar ben ik mee bezig. Maar, uh, ach. Ik vond het in ieder geval even de moeite waard om uh, te laten zien wat voor leuke dingen je kunt doen. Met de programma's die er tegenwoordig zijn. Volgende keer weer een, een normaal filmpje. Ik hoop dat je dit in ieder geval leuk vond.